Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je een digitaal kompas programmeren, zodat je nooit meer de weg kwijtraakt. Start nu je browser op en ga naar de pagina makecode.microbit.org. Nu jij. Je kunt deze video steeds even op pauze zetten terwijl je aan je programma werkt. Als eerste ga je een loop maken die de hele tijd checkt in welke richting jouw kompas wijst. Een loop is een deel van het computerprogramma dat meerdere keren herhaald wordt, ook wel een lus of iteratie genoemd. Als het er nog niet staat, pak je uit basis het blokje de hele tijd en sleep het naar je werkblad. Maak dan een variabele graden en sleep het stel graden in op nul in het de hele tijd blokje. Kies dan uit invoer het blokje kompasrichting en sleep het op de 0. Nu jij, schrijf je code. Ik wil dat het kompas dadelijk de richting aangeeft. Daarvoor moet ik eerst weten welke waarde bij een windstreek hoort. Is de waarde tussen 315 en 45 graden, dan wijst het kompas naar het noorden. Tussen de 45 en 135 graden naar het oosten. Tussen de 135 en 225 graden naar het zuiden. En tussen de 225 en 315 graden naar het westen. Om dat voor elkaar te krijgen voegen we een als-dan blokje toe. Zo'n als-dan blokje wordt ook wel een conditie genoemd, in het Engels een conditional. Het is een vergelijking om te bepalen of iets wel of niet gedaan moet worden. Plaats daarom uit logisch het of-blokje op waar. En ook uit logisch het blokje 0 is kleiner dan 0. Op de eerste 0 plaats je de variabele graden. En de tweede 0 verander je in 45. Dupliceer nu dit blokje via de rechtermuisklik. Verander het kleiner dan in een groter dan teken en verander de 45 in 315. Plaats achter het dan blokje een toontekensblokje. En verander hello in een n. Er staat nu. Als de variabele graden kleiner is dan 45 graden maar groter is dan 315 graden, dan toon de letter n van noord. Nu jij. Klik twee keer op het plus-icoontje. Pak dan uit Logisch opnieuw het blokje 0 is kleiner dan 0. Plaats weer de variabele en verander de tweede 0 in 135. Plaats het toontekensblokje en typ deze keer de O van Oost. Nu jij. Dan uit logisch opnieuw het 0 is kleiner dan 0 blokje. Plaats weer de variabelen en verander de tweede 0 in 225. Plaats toontekens en typ deze keer een z van zuid. En op de laatste vrije plaats toont tekens en typen W van West. Nu jij. We gaan nu de code naar je echte microbit sturen. Om deze code naar je microbit te sturen, gaan we eerst de code downloaden naar je computer.